Zo, buiten voor de grote boom is het nog super modderig. In deze zit nog een restje in. Dat kan verdeeld worden over de bij. Ja, ze hebben nieuw hooi genoeg. Moet ik alleen even kijken hoe ik het beste naar buiten kan. Waarschijnlijk hier, ja, dat ging goed. Goed zo, tjus! Hoortjes! Hoor, Hé, hey, Black Kijk eens, Black Jack! Ho, Joyce! oh Joyce! oh je bent alles op. Goed zo, Joyce! Oh je komt hierheen. Ja, je weet natuurlijk dat ik dat heb. Hé, hey, Roosje, aan de bel hou op! Aan de bel hou op! Annabel op wegwezen daar. Je bent vervelend, Annabel. Hé, hey, Roosje. Kijk eens, Joyce. Ho, Kijk eens. Ho, Joyce. Hé, Roosje. Je hebt bijna alles op. Nee, dat valt nog valt nog mee. Hé, hey, de Bel. Goed zo, Joyce! Kom maar, Joyce! Kom maar, Kijk eens Jos! Oh, Ho, Joyce! Hoi! Oh ja. <laughs> ik, heb, ik heb nou twintig fans uh, meegenomen. Oh, pas op hier Oh. Hé hey, Annabel, de bel, kijk eens. Kijk eens aan de bel. Kom maar. Oh de bel, kijk eens Joyce. Ho Joyce. Hé Blackjack. Hé hey, Annabel. Hé hey, Roosje. Maar, hey, team, oh Roosje. Bijna nou, op. Hé hey, Joyce.